5 tips voor Instagram advertenties Je hebt een Facebook advertentieaccount en een Facebook pagina nodig om advertenties weer te geven op Instagram. Hiermee kun je ook targeten op specifieke doelgroepen op basis van interesse en demografische gegevens. En zo kun je checken wie jouw advertentie ziet. Denk na over je doelstelling. Waarom wil je adverteren? Zo kun je je richten op het aantal app-installaties of de conversie van je website vergroten. Je doelstelling kun je koppelen aan een actieknop die bij de advertentie oplicht als iemand meer dan 3 seconden bij de advertentie blijft hangen. Weet ook wat je wilt vertellen en aan wie. In Nederland zijn er meer dan 2 miljoen gebruikers, waaronder vooral jongeren. Het is dus heel belangrijk om van tevoren te weten wat voor visuals je kunt gebruiken om jouw doelgroep aan te spreken. Je kunt kiezen voor een foto, vierkant of liggend, video, vierkant of liggend en maximaal 1 minuut, of carouseladvertenties, alleen vierkant en dan swipe je door de foto's. Kies voor een aansprekend, niet te lang onderschrift die eronder wordt getoond. En denk bij het vertellen van je verhaal eens na over het partneren met Instagram influencers. Zij hebben een groot bereik en trouwe fans. Op de hoogte blijven van alles wat je kunt doen met Instagram? Bekijk de collectie fw.nu Instagram.